De video die ik vandaag wil maken is een review van de Prime and Fine Professional Contouring Palette van Catrice en um, Catheze gekocht. Omdat hij eigenlijk verdomd veel leek op de editie van Essence. En um, wellicht zitten er wel wat verschillen tussen. En daar ben ik heel benieuwd naar. En ik zal je in deze video uitleggen hoe je kunt contouren, wat het eigenlijk is. En uh, nou, we gaan hem gewoon uitproberen en uh, we zullen zien of hij goed bevalt. Als allereerst, wat is contouren? Contouren hoort eigenlijk bij fotomake-up en het brengt de sterke punten van je gezicht. Brengt het naar voren. En juist wat zwakkere punten ja, zwak je eigenlijk af. Je kunt je gezicht in een bepaald model shapen, je kunt je gezicht iets smaller laten ogen. Je kunt eigenlijk de vorm van je gezicht een klein beetje veranderen. Dus op de dagen dat je, je bijvoorbeeld iets dikker voelt en het gevoel hebt dat je gezicht heel pafferig is, is contouren eigenlijk perfect. Want daarmee kun je je gezicht net wat slanker laten lijken. En um, ja, vroeger hoorden contouren echt bij een fotomake-up, maar tegenwoordig ja, gaan steeds meer vrouwen het gewoon dagelijks doen. Ik uh, merk aan mezelf dat ik ook aangewend raak om het eigenlijk elke dag te doen. Uh, als je eenmaal een beetje de kneepjes uh, hebt ontdekt, dan uh, is het heel erg leuk en makkelijk. En ben je er ook niet per se heel lang mee bezig. Um, nou, als allereerst in een contouring palet zitten meestal meerdere kleuren. zitten twee tinten in. Het is een uh, highlighter. Die is echt ontzettend licht. En daarmee kun je zeg maar ja, een beetje je gezicht. Ja, wat meer glow geven, bepaalde sterke punten naar voren laten komen. En volgens mij zit er een heel licht shimmertje in. Hij is vrij mat. Bijna geen shimmer, wel een soort glans, maar niet heel erg sterk zichtbaar. En dan heb je die donkere kleur en daarmee ga je de schaduwen aanbrengen in je gezicht. En waar gaan we die schaduwen dan aanbrengen? Het is een beetje het is persoonlijk wat je zelf wilt. Uh, voornamelijk zeg maar onder je cheeks. Iedereen heeft hier zo'n lijn lopen. Bij de ene is die iets meer zichtbaar dan bij de ander. Ik vind dat heel erg mooi als het meer gedefinieerd is. Dus ik breng het daar wat sterker aan. Je kunt het ook aanbrengen een klein beetje langs je haarlijn om je voorhoofd iets kleiner te laten lijken. Je kunt zelfs je neus contouren. Dat is wel een vak apart, dus daar moet ik wel een aparte video van maken. Je kunt ook je kaaklijn iets smaller laten ogen door juist daar wat schaduw aan te brengen. Um, als allereerst, als je wil contouren, zorg er dan voor dat je al je foundation en dergelijke hebt aangebracht. Dat heb ik nu ook al gedaan. Ik heb afgepoederd vervolgens. Afpoederen kun je doen met een witte uh, poeder of een losse poeder. Ik heb deze van Sephora, poederen Lissante Eclat. En um, ja, die werkt uh, gewoon prima. En daardoor zorg je voor een egale basis om te contouren. Nou, je hebt verschillende kwasten die je kunt gebruiken voor contouren. De bekendste is zeg maar de schuine kwast. Die vind ik heel erg fijn. Je kunt ook wel een ronde kwast gebruiken. Maar die schuine is juist fijn om in die hoeken te komen van je gezicht. Uh, ik heb ook nog een andere kwast van de Issy Paris. Die is ook heel fijn. Maar die is wat groter en wat grover. Dus dat is iets moeilijker om daar specifiek contouring mee aan te brengen. Maar het kan natuurlijk wel. Als je nog nooit hebt gecontourd, bedenk dan eerst wat je wilt. Uh, ik zal laten zien hoe ik contour wat ik dagelijks doe. En ik breng zeg maar altijd schaduw aan hier langs. Zodat dit net wat smaller oogt. Dus ik pak een beetje poeder. Niet te veel. Ik weet niet hoe sterk die is gepigmenteerd. En dan breng ik hem aan zeg maar, net onder mijn jugbeen. In deze lijn. als je zo doet, dan zie je vanzelf die lijn al sterker verschijnen. En dan begin ik altijd vanaf zeg maar mijn haarlijn en werk ik zo een beetje naar voren toe. En het belangrijkste bij contouren is ook dat je het goed uitwerkt. Want anders krijg je te harde lijnen en dan oogt het niet meer natuurlijk. Dus ik heb nou een klein beetje een lijn gezet. Ik ga nou een beetje uitwerken. En je laat hem gewoon mooi overlopen naar het punt waar geen contouring meer zit. Dus je blendt hem goed uit. En je kunt hem, ja je kunt hem halverwege hier stoppen. Je kunt hem ook iets verder doortrekken. Het is net hoe sterk jij het effect wil hebben. Nou, en ik vind de kleur trouwens wel mooi, het oogdeel natuurlijk. Het niet de oranje, gelukkig. De oranje contouring is niet mooi. Dat heb je vaak als je echt met bronzers gaat contouren. Dan wordt het soms te oranje en dat is niet mooi. Hij werkt makkelijk uit. Gaat ook makkelijk aan. Ik dacht eerst: oh heftig. Maar valt mee. Als je hem een beetje goed uitwerkt. En als je nu al het verschil bekijkt tussen deze kant en deze kant. dan um, ziet deze kant er al wat slanker uit. Iets, ja, iets meer gedefinieerd. Ik zal het ook laten zien voor langs mijn haarlijn. Ik breng het dan langs mijn haarlijn aan. Ik maak mijn uh, voorhoofd ook iets smaller. En dan breng ik het zeg maar hier. Meer aan de zijkant aan. En vervolgens kunnen je het ook nog een beetje langs de kaaklijn aanbrengen. Zo. En dan heb je eigenlijk... Deze kant die gecontourd is en deze kant niet. En je ziet al echt veel duidelijker verschil. Ik vind het ook iets gezonder uitzien uh, aan deze kant. omdat het, iets meer, het geeft iets meer kleur, het geeft iets meer diepte aan je gezicht. Je ziet er niet meer zo bleek uit. Dat is ook een groot voordeel van contouren. Al moet je er nog wel daarna een blush bij aanbrengen. We hebben natuurlijk die lichte tint, die highlighter. En daarvoor kun je een andere kwast pakken. Ik pak gewoon deze kwast, een blush kwast. Uh, want als je je contouren kwast pakt, dan gaat bruin en wit door elkaar. Dat is niet zo mooi. Dus dan pakken we de highlighter en die highlighter kunnen we juist mooi hierboven eigenlijk aanbrengen, juist op je cheeks. En je kunt daar ook nog even de contouren iets verder mee uitblenden. En die highlighter kun je ook aanbrengen net een beetje hier boven op je voorhoofd en op je neusbrug. Als je je neusbrug aanbrengt is het fijner om iets kleinere kwast te pakken. Maar ik pak wel nu even deze kwast. En het slot een beetje op je kin. Als je kin heel erg groot is, kun je daar ook wat contouring aanbrengen. Dan breng je juist je contouring iets meer verder naar voren aan. En let erop dat, um, dat de overgang wel heel mooi is. En dat je hem goed uitblendt. Want anders krijg je dadelijk zo'n lijn. En dat ziet er natuurlijk niet zo mooi uit. <laughs> zo. Dus nu hebben we eigenlijk de ene kant gecontourd en de andere kant niet. Ik zal nu ook de andere kant doen. Ik hoop dat het effect duidelijk is. Ik vind het best wel duidelijk. En ik hoop dat het ook een beetje voor je, ja, zo duidelijk voor jou wordt. Um, ik vind trouwens dat hij heel makkelijk aanbrengt. De kleur is mooi. Verschilt hij nou echt van die ander? Ja, de kleur lijkt wel wat anders. Um, deze van Catrice die is iets oranjiger. En in die highlighter zitten ook net wat meer glitters. En die highlighter is ook iets, iets oranjiger. Dit is iets meer wit. En er zit meer paramoerglansje in. Dus ik vind eigenlijk deze nog net wat mooier zelfs. Zo, en dan heb je eigenlijk in een paar stappen heel erg simpel gecontourd. Zonder dat je er te lang mee bezig bent. En het resultaat is toch heel mooi en heel natuurlijk. Ik moet zeggen, ik vind de kleuren ook erg mooi. Hij blend makkelijk, brengt makkelijk aan. Uh, niet te donker, maar je kunt het wel net wat zwaarder aanbrengen als je daarvan houdt. Je kunt het ook wat lichter houden. Het is heel persoonlijk. Ik hou zelf wel van een beetje zwaardere contouring. Maar ik doe het ook al iets langer, dus voor mij komt het minder heftig over. Wellicht als jij er net mee bent begonnen, dan hou je het net wat simpeler en ja... Iets minder zwaar wellicht. Dus dan pak je gewoon wat minder product en dan blend je het net wat beter uit. En um, ja, ik zou zeggen eigenlijk een heel fijn palet. Zeker als je net begint met contouren, je weet er nog niet zo heel veel mee af. Ga er gewoon lekker mee aan de gang. oefen het, want dan word je er vanzelf beter in. Wees niet bang dat je het verpest, dat het er raar uitziet. Het is gewoon altijd even wennen aan het begin, als je er net mee begint. Want dan denk je van, oh doe ik het wel goed, zit het er wel goed uit. Maar je zult zien dat je er vanzelf beter in wordt en dat het effect dan heel erg mooi is. Overigens staat hier op de achterkant van het palet van Catrice ook uitleg met hoe je het ongeveer kunt aanbrengen. Ook langs je haarlijn, je cheeks, langs je kaak. En even kijken wat er op staat. Ik heb trouwens de 010 Ashy Radiance. En dat ashy, dat betekent dus ook echt asachtig As-tint. En als het er Aspuist staat, dat betekent dat het juist helemaal niet warm is. Dat er geen warme tinten in zitten. Net zoals met haarkleuren. Je hebt asblond en dat is dan net wat koeler blond. En dat is met dit palet ook. En, uh, ik geloof dat ik er 4,50 euro voor heb betaald. Dus dat is niet duur. Maar zeker voor zo'n fijn paletje, wat je overal met je mee naartoe kunt nemen, is het denk ik heel erg goed geschikt. Um, ja, ik zou zeggen. Echt, ja, echt een fijn palet, betaalbaar, makkelijk aan te brengen, ziet er mooi uit. Het ziet ook best wel chic uit. Dit is dan ja, het zijn precies dezelfde doosjes, maar uh, deze is doorzichtig, deze is zwart. En dat zwarte komt net wat chicer over, vind ik zelf. En um, ja, ik vind deze ook wel wat fijner dan deze. Um, ja, dus ik zou zeggen aanrader, zeker een tip. Um, je kunt hem kopen bij de kruidvat. Niet alle kruidfats verkopen ze. Ze zijn ook vaak uitverkocht. Dus als je er eentje op de kop kunt tikken, zeker doen. Want dan ben je echt... Een... Dan heb je echt mazzel. Ik moest ook wel... Hard mijn best doen om er aan één te komen. Want ze waren echt steeds uitverkocht. En toen zag ik hem en toen dacht ik, nu neem ik hem mee. Uh, nou, ik hoop dat deze video het een beetje duidelijk heeft gemaakt hoe je kunt contouren. En dat je het leuk vond. Als het zo was, dus, geef dan een duimpje omhoog. Dat zou ik het heel erg leuk vinden. Heb je verder nog uh, tips, suggesties, vragen over contouren of wat dan ook? Laat het me weten, want dat vind ik ontzettend leuk. En voor nu, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.